The fuck. Wat zijn competenties en waar gebruik je ze voor? Competenties, dat, zijn eigenlijk, uh, dat is eigenlijk een combinatie van je persoonlijke kwaliteiten. Uh, en van de kennis en van de vaardigheden die jij hebt als persoon. Uh, dingen waar je heel goed in bent of waar je uh, beter in wil worden. Ja, en iedereen die heeft zijn eigen uh, vorm van competenties. En je zoekt ook wel echt werkzaamheden uit die het beste passen bij jouw competenties. Uh, nou, een aantal voorbeelden van competenties zijn bijvoorbeeld uh, initiatiefrijk. Sociaal, asociaal, inlevingsvermogen, resultaatgericht, besluitvaardig? besluitwaardig, ambitieus. Er zijn er een hoop, er zijn zoveel competenties en om erachter te komen wat, ja, waar je goed in bent, is het goed om bij anderen na te vragen wat zij bij jou zien, denk ja. ik ook. En dat kan je natuurlijk ook weer een beetje gaan spiegelen van oké, okay, maar klopt dat? Is het ook wat hoe ik me voel en wat ik bij mezelf zie? Ja. Ik snap ook wel dat het soms lastig is voor mensen dat je niet weet wat je competentie is. Dus dan kan je ook via Young Capital de Young Capital Talent Scan doen. En dan kan je er eigenlijk zo achter komen ja, wat jouw sterke punten zijn. Ik vond vroeger het bedenken van competenties vond ik echt super abstract. Ik dacht, oké, okay, iedereen kan wel dezelfde soort dingen. Maar toen heb ik uiteindelijk geleerd dat de dingen die voor jou natuurlijk komen... en waar andere mensen dan misschien wat meer moeite mee hebben... dat zijn dan de competenties die gewoon echt in jou zitten. En er zijn er natuurlijk ook nog andere competenties waar je misschien iets minder in bent. Mm -hmm. En die kun je dan ook weer op een uh, acceptabel niveau ja. brengen. Het is ook wel interessant om te gaan kijken... Uh, beschik ik al voor competenties die ik dan echt beter wil gaan maken? Of ga je echt uh, out of the box, echt iets uit ja. je comfortzone... en um, wil je iets wat nog niet zo goed gaat ontwikkelen? Ja, dat zijn inderdaad twee verschillende invalshoeken. Ja, dus je kan eigenlijk ervoor kiezen van of ik train mezelf in mijn competenties... en ik ga van een 4 naar een 6... Ja? of ik train mezelf in de competenties waar ik wel goed in ben... en ik ga van een 7 naar een 9. Persoonlijk uh, vind ik het heel fijn uh, dat ik iets kan ontwikkelen waar ik niet zo goed in ben. Ja. En ik ga liever van een 4 naar 9 dan van een 7 naar 9. Ondanks dat nou ja. ik onbewust natuurlijk mijn andere competenties gewoon doorontwikkel. Wat denk ik ook wel heel fijn is uh, om jezelf uit te dagen, is een collega op te zoeken die gewoon haaks tegenover jou staat. Dus iemand die voor mij bijvoorbeeld super gestructureerd is. Ik denk dat ik daar heel veel van kan leren. Eigenlijk natuurlijk wel het mooiste is op het moment dat je natuurlijk heel de tijd mee bezig bent van oh ik wil die competentie, ik wil dat doel daarin uh, bereiken. En ja, je bent er natuurlijk heel de tijd mee bezig, heel alert op. Maar dan op een gegeven moment gebeurt het gewoon zonder dat je het door hebt en dat je ernaar eigenlijk denkt oh wauw dat deed ik gewoon eigenlijk net. Ja en stel hè, ik zit in een sollicitatiegesprek. Hoe laat ik dan degene tegenover me zien welke competenties ik heb? Ja, zeker belangrijk om dat ook te vermelden bij een sollicitatiegesprek. Daarbij is het wel belangrijk dat je echt concrete voorbeelden kan geven. Bijvoorbeeld wat je net zei bij daadkrachtig. Je bent daadkrachtig omdat jij heel snel een knoop kan doorhakken. En dat heb je laten zien omdat jij bijvoorbeeld tijdens je studietijd... in het bestuur zat en als voorzitter heel snel alle knopen moest doorhakken. Dus echt aan de hand van concrete voorbeelden... jouw competenties duidelijk maken aan je nieuwe werkgever... of aan de recruiter die tegenover je zit. Dat is belangrijk. Ja, zeker waar. En soms, heb, heb, ik heb wel eens een sollicitant gehad en die had op zijn cv een hele waslijst aan competenties staan. En die was overal goed in? Die was overal goed in. Die was overal vijf sterren. Die, die was vijf sterren avontuurlijk, vijf sterren empathisch, vijf sterren gestructureerd. Ja, dan denk ik, ja dat kan bijna niet. Dat is ook helemaal niet erg. Maar het, je kan ook best een keer iets opzetten, bijvoorbeeld dat je maar twee sterren empathisch bent en dat je daar nog aan wil gaan werken. En vertel dan ook tijdens het gesprek, hoe wil je daar aan gaan werken en hoe zou de rol daarbij mee ja. kunnen helpen bijvoorbeeld? Supermooi. Ja, ik denk dat het ook veel fijner is om tijdens een sollicitatiegesprek. Ook op dat moment intake van, nou, daar wil ik uh, me op ontwikkelen en dat zijn ook mijn leerpunten. Ja. Check hier nog meer afleveringen van welke vak of drop je een vraag in de comments.